Goedemiddag allemaal, welkom bij deze webinar over datavisualisatie op basis van het werk van een visualisatieteam van PBL wat nu zijn 25-jarig bestaan viert. Welkom aan iedereen hier in de zaal, vooral collega's van PBL, welkom aan iedereen die via online deze webinar volgt. Veel mensen hebben hun belangstelling getoond van heel diverse organisaties. Daar zijn we heel blij mee. En natuurlijk, niet in de laatste plaats, welkom aan de leden van het visualisatieteam, waarvan u vanmiddag een aantal ook zult zien spreken. Een team van vijf mensen, wat ongelooflijk veel en mooi werk ver, verzet voor PBL in de verbeelding van kennis waar we hiermee werken. Uh, het programma vanmiddag is, uh, is vrij eenvoudig: we gaan uh, uh, met eerst twee sprekers uit het visualisatieteam een aantal lessen van afgelopen jaar kort uh, doornemen. Hoe werkt zo'n team? Wat komt er bij de verbeelding van kennis uh, uh, kijken? En uh, uh, daarna reageert uh, uh, eerst een spreker van buiten, Babette Porcelein, uh, uh, vanuit haar ervaring op uh, het belang van verbeelding van kennis. We gaan met elkaar in een paneldiscussie. discussie. Uh, en uh, tenslotte is een andere spreker van buiten, Frederik Ruis. Zo uh, aardig om daar weer op te reflecteren en wat vooruit te kijken. Dus we kijken terug, we kijken naar het nu en we kijken naar de toekomst. En dat doen we natuurlijk op basis van uh, uh, dit boekje. Wat uh, degenen die zich op tijd hebben aangemeld ook al thuisgezonden hebben gekregen. Degenen die zich niet helemaal op tijd hebben aangemeld, vrees niet. Het is onderweg, maar het gaat in meerdere stromen. Er zijn al uh, uh, heel veel boekjes verzonden, dus dat komt allemaal goed. Ik denk dat ik voor dit moment het belangrijkste gezet heb. En daarmee wil ik uh, allereerst Raymond de Niet en direct daarna Philip de Blois uitnodigen. Raymond de Niet, voor wie hem niet kent, is uh, de coördinator van het visualisatieteam. Hij uh, zorgt dat in de enorme stroom van publicaties die uh, door het visualisatieteam wordt verwerkt. En mind you, we hebben hier een instituut met 250 mensen met een productie van uh, uh, double-digit zeg maar, uh, uh, publicaties per jaar. Die verwerken uh, een team van uh, vijf mensen en een kring van mensen eromheen. De coördinatie van dat werk en ook om te zorgen dat het leuk blijft ligt in handen van Raymond de Niet. Uh, Philip de Blois, ontwerper en uh, uh, zeer verliefd in het maken van infographics en plaatjes. En uh, een van de lijfspreuken die hij uh, geeft, Geef mij een blaadje, laat mij eerst eens een schets maken. En als die goed is, dan gooi ik hem weg, want de tweede is pas echt goed. En hij is ook, dat is ook belangrijk om te zeggen, een belangrijke trekker en aanjager van het boekje waar uh, we deze dag op mee uh, ingaan. Geniet vanmiddag, we gaan uh, een leuk gesprek aan. En uh, Remon en daarna Filip, mag ik jullie uitnodigen? Bob, dank voor deze mooie woorden alvast uh, en de mooie intro. Um, ik ben dus Raymond er niet. Ik ben de coördinator van het team, net al gezegd. Uh, een heel fijn team. Ik hoef er heel weinig voor te doen. Uh, het is lekker zelfsturend, mooie creatieve ideeën, dus dat is heel prettig. En voor de rest hoor ik dat de producten worden ingepland. Dat is af en toe wat moeilijker, maar oké. Okay. Uh, ik zal eerst een stukje vertellen over hoe het allemaal begon eigenlijk. Wat jullie nu zien is het visualisatieteam zoals het er nu zit, vijf mensen. Maar zo zijn we niet begonnen. We zijn begonnen in 1996 met de milieubalans van 1996. Het waren vooral grafieken en een enkele kaart. En dat was eigenlijk ook het moment waarop we beseften, dit kan beter, dit kan professioneler. Hier moeten we echt wel een proces voor opzetten. Degene die daarvoor aan de basis heeft gestaan is Carol Bartels. Gelukkig is zij vandaag ook aanwezig. Heel leuk. En eigenlijk vanaf dat moment hebben we het opgepakt met... Twee mensen, dat werd op een gegeven moment uitgebreid met een team van werkstudenten. Een aantal daarvan is ook blijven hangen bij het RIVM en bij het visualisatieteam. En wat we ook daarna op een gegeven moment uiteindelijk zijn we terecht gekomen bij deze vijf mensen. Die doen het niet alleen. Binnen elke PBL-sector, dat zijn zes sectoren in totaal. zit ook nog één persoon die een halve dag van zijn werkweek besteed aan visualisaties. Dat kan zijn het geven van advies of ook het daadwerkelijk maken. Als ik dan kijk naar het uh, team, uh, het is een divers team, multidisciplinair noemen we het zelf altijd, uh, kennis over cartografie, datavisualisaties en grafische vormgeving. En binnen het team heeft ieder een vorm van specialisatie. Eén is juist heel goed in het maken van kaarten, de andere in grafieken, de volgende in schema's en de andere interactieve datavisualisaties. Hoe werken we dan eigenlijk? Uh, we zijn, 25 jaar geleden ging het vooral over opmaak. Zorgen dat het er allemaal netjes uitzag en in de huisstijl was. Dat, eigenlijk is dat nu verschoven meer naar figuurredactie. En hoe ziet zo'n redactieproces er dan eigenlijk uit? Nou, dat is je kan het vergelijken met tekstredactie. Dat is niet alleen maar D's en T's, maar je gaat kijken hoe komt nu het beste de boodschap over. En daar moet je soms ook de hele tekst voor herschrijven. En dat doen we eigenlijk ook met onze uh, figuren. Dat betekent dat we met de projectleider of de onderzoeker rond de tafel gaan zitten en dan leggen we hem de figuur voor en dan vragen we van ik lees deze boodschap in jouw figuur. Is dat ook hetgene wat jij wilt vertellen? Of wat zou je willen vertellen en hoe kunnen we dan het beeld zo aanpassen dat het aansluit bij jouw boodschap? Dat zijn leuke intensieve gesprekken, die duren soms wel een paar uur, maar er komt meestal wel een heel mooi resultaat uit. En de volgende vraag is dan, hoeveel dan in die 25 jaar, hoeveel hebben we nu gemaakt? De droge cijfers had ik eerst boven gezet. In totaal hebben we ongeveer 28.500 figuren gemaakt. Ongeveer 60% grafieken, voor de rest kaarten, schema's, foto's, infographics en nog een aantal wordclouds. Nou zegt dat eigenlijk allemaal niet zoveel, 28.500. Hoeveel is dat nou? Orde van grootte, dat is iets wat we vaak hanteren om het dan een beetje begrijpelijk te maken. Nou als je dan kijkt, 25 jaar, 28.500 figuren, dat is ongeveer 5,5 figuur per werkdag. Um, Oké, okay, leuk. Ik kan het ook nog anders uitleggen. We hebben 100, onze figuren zijn 124 of 144 millimeter breed, ongeveer. Als we dat allemaal in de breedte naast elkaar zouden leggen, dan kan je een hele leuke wandeling door Den Haag maken. Startend hier in B30 bijvoorbeeld, gaan we naar de overkant, naar het ministerie van LNV. Even langs de tijdelijke verblijf van de nieuwe Tweede Kamer, langs het Centraal Station, naar het ministerie van INW. Door de binnenstad naar het Binnenhof, even rondom het, om de hofvijver heen en dan terug naar het Malieveld over het Malieveld, het Haagse Bos in, eventjes nog richting de koning... en dan, als je bij de vijf bent, omdraaien en snel terug naar B30. Dan heb je ongeveer vier kilometer gelopen en het hele pad is dus bezaaid met figuren. Lijkt me wel erg leuk, trouwens. Moeten we een keer doen. <lacht> en wat zien we dan aan verschuivingen eigenlijk in de loop van die tijd? Uh, we zien in ieder geval, dit is het beeld van 25 jaar visualisaties, we zien dat er steeds meer beeld zijn gaan gebruiken in onze PBL-producten. En er zijn ook een paar momenten die je eruit kunt lichten waarop er een verandering heeft plaatsgevonden. Dat is ten eerste 2006. Vanaf dat moment zie je wel dat er steeds meer schema's zijn gaan gebruiken. Schema's geven vaak aan meer kwalitatieve informatie, maar ook juist complexere informatie en samenhang om dat te verbeelden. Dus dat zie je steeds meer toenemen. En een ander moment is 2012 geweest. En onze toenmalige directeur Maarten Haijer heeft ons dan op het spoor gezet van de infographics. En in samenwerking met Frederik Ruis, hier vandaag ook aanwezig, hebben we toen het boekje uh, Nederland verbeeld gemaakt. Dus dat zijn eigenlijk twee uh, momenten die je terug ziet. Uh, ik heb eigenlijk nu al het eerste deel van ons boekje geschetst: dat gaat over de historie en hoe we werken. En het tweede deel dat gaat over de lessen uit de afgelopen 25 jaar. En daarvoor wil ik graag het woord geven aan mijn collega Philip de Blois. Zo, um, even verder klikken. Ja, ik ben dus Philip de Blois. Ik ben uh, ontwerper van datavisualisaties en infographics bij het visualisatieteam van het PBL. En ik ga jullie meenemen door de inhoud van het boekje. En dat doen we aan de hand van foto's van het boekje. Uh, bijvoorbeeld deze foto van een illustratie die voorkomt in het boekje. Um, iedereen ziet een gekleurde boodschap. Uh, erg belangrijk voor het PBL om te realiseren dat onze doelgroep, de beleidsmakers, dat die verschillende politieke achtergronden hebben, verschillende overtuigingen, verschillende opleidingen. En daarom is het belangrijk dat we ons huisstijl, dat we ervoor zorgen dat die uh, herkenbaar is en uh, ja, daarmee een uh, uh, betrouwbare indruk geeft. Um, de stijl van het PBL. Um, een neutrale indruk, dat wilde ik zeggen. Um, de stijl van de PBL, deze bladzijde, gaat over de tien herkenningspunten van onze figuren. En uh, ja, dat is door de jaren heen gegroeid, dat is steeds meer vastgelegd eigenlijk ook. Uh. En het is ook wel belangrijk gebleken, want onze voormalige directeur die heeft wel eens meegemaakt tijdens een congres... dat hij werd aangesproken door iemand van een uh, ministerie. En die zei, hé, hey, dit is een mooie figuur, zoiets zouden jullie ook moeten kunnen maken. En onze directeur herkende dat als een figuur van ons. Dus wij maakten dat al. Uh, dus sinds die tijd zetten we ook letterlijk pbl.nl in de figuren. Zodat daar geen twijfel over bestaat. Ja, die heldere uitgangspunten. Uh, dat is onder andere dat we assen op nul laten beginnen. De i-as. Uh, ja, het is zo belangrijk dat je lezer uh, ervan uit kan gaan dat wat hij ziet ook in verhouding is tot het totaal. Uh, en er zijn uitzonderingen, maar dit is een uitgangspunt. Ook... Uh, Dubbele i-assen, die gebruiken we liever niet. Een dubbele i-as ziet er zo uit. Dan gebruik je eigenlijk twee verschillende eenheden in één figuur. Ja, je kan erover discussiëren of je dat mag doen. Maar wij zeggen, als je het gewoon naast elkaar zet, dan kan je het net zo goed vergelijken. En dan is het voor de lezer veel duidelijker om te begrijpen. We hebben als team hard gewerkt aan dit boekje. Deze spread is geschreven door Jan de Ruiter. Uh, die weet heel veel van kaarten en ik heb hier heel veel van geleerd. Uh, niet dat de aarde rond is, want dat wist ik wel. Uh, maar vooral van het maken van uh, dit figuurtje. En dit figuurtje legt uit hoe de Mercator projectie werkt. En die werkt eigenlijk zo dat er vanuit het middelpunt van de aarde... schijnt er licht door de aarde heen tegen een koker die om de aarde heen staat. Dus ik was dat aan het maken, maar de lijnen die ik trok... die gingen niet dwars door het middelpunt. Dus toen ben ik gaan overleggen met onze kartografen jongens wat is hier aan de hand? En toen kwamen we erachter dat Mercator dus niet een vast middelpunt heeft in het midden van de aarde. Dus we hebben allemaal hiervan geleerd. Want als dat zo zou zijn dan zou de noordkant en de zuidkant nog veel meer vertekenen. Al die kennis die we hebben over figuren die gebruiken we om de juiste keuze te maken in het verhaal dat we willen vertellen. Dus als, je, als het belangrijk voor je verhaal is dat uh, waar iets gebeurt, dan is het goed om elkaar te gebruiken. Uh, maar als het belangrijk is dat je de cijfers goed onderling kan vergelijken, dan kan je beter kiezen voor een staafgrafiek. Je kan er ook voor kiezen om uh, het te gaan illustreren. Dus dat je in plaats van een uh, staafgrafiekje, dat je ervoor kiest om hetzelfde in een landschapje weer te geven. En eigenlijk... Uh, ja, Is het de kijker die krijgt een andere indruk als hij naar staafgrafiek kijkt? Dan gaat het vooral om de cijfers en het vergelijken. Maar als je een illustratie ziet van een leefomgeving, dan krijg je eigenlijk gelijk een visuele introductie tot het onderwerp. Dus ja, dan gaat het over de leefomgeving en dan gaat het over het onderwerp wat we willen bespreken. Alle kennis, maar ook kennis over tekst, komt bij elkaar in infographics. In infographics willen we een verhaal in één keer vertellen. En ja, dan is het belangrijk dat de titel de boodschap weergeeft. Maar dat ook alle datavisualisaties, illustraties, iconen, dat die die boodschap ondersteunen. Voortmaken van infographics. Vinden we het ook heel belangrijk dat je gaat schetsen van tevoren. En dan gaat bespreken met het hele team. Uh, en met een schets, daar kunnen mensen nog fijn op reageren. Dat ziet er nog niet af uit. Uh, en dan kan je nog nieuwe versies maken en een steeds betere versie. Uh, en daar wordt het beter van. Als we dan uh, figuren publiceren, dan begint eigenlijk pas de reis van een figuur. Um, wat we daarmee bedoelen, uh, een figuur gaat een eigen leven leiden. Bijvoorbeeld uh, deze figuur. Um, daar hebben we het heel erg bij gemerkt. Invloed in de keten. Um, die gaat over de handelsrelatie tussen boeren en consumenten. En dat gaat uh, door allerlei uh, spelers. Uh, maar vooral de inkoopkantoren, die zitten in het midden van de supermarkten. En dat zijn er vijf in Nederland. Dus we zeggen van daar zit invloed. In. Uh, en we hebben gezien dat deze figuur werd hergebruikt in het jaarverslag van Wakker Dier. En die hebben extra de nadruk gelegd op die invloed. Uh, en ook hebben we gezien dat het CBL, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, die heeft er een tweet aangeweid. Die hebben juist de aandacht van die invloed, hebben ze afgelegd en uh, gericht op de wereldhandel. En daar hebben ze ook een heel goed punt uh, qua inhoud. Uh, maar het is leuk om te zien dat zo'n figuur wordt hergebruikt. Dat is natuurlijk een grote eer. Uh, en dan zie je dat uh, eigenlijk iedereen zijn eigen kleur begint te geven aan zo'n figuur. Het begint bij die ander, ontstaat er een verhaal. Eigenlijk ben ik dan weer terug bij wat ik al aan het begin zei. Um, iedereen ziet de gekleurde boodschap, maar ook iedereen kan met onze figuren zijn eigen verhaal ermee gaan vertellen. Uh, en ik hoop dat jullie nu allemaal dat boekje gaan downloaden of erbij pakken. En ook jullie eigen kleur geven aan de inhoud van dit boekje. Dat was mijn vraag. Dankjewel Philip. dankjewel Raymond voor deze korte terugblik en uh, een heel klein inkijkje in uh, wat er nog veel meer aan wijsheid, lessen, tips in het boekje zit. Ik, uh, ik, uh, het, het roept bij mij in ieder geval twee dingen bij me op. Die wandeling voor jou, Raymond, die 4 kilometer, eigenlijk is het gewoon 12 kilometer. Want elke figuur wordt minstens in drievoud gemaakt en uh, ga maar na. Dus, uh, uh, maar het is wel een beeld wat in ieder geval spreekt. Uh, en het tweede is, uh, uh, iedereen haalt zo, uh, dat zei jij Filip, uh, iedereen haalt toch ook zijn eigen beeld uit een plaatje. Mij is ooit uitgelegd dat 10 tot de min 1000, nee, 1 tot de min 10.000, je hoort het al, een kans, een hele kleine kans, uit te drukken was met een blaadje van een wc-rol. En dat beeld van die wc-rol is voor mij veel krachtiger blijven hangen dan dat 1 tot de min 10.000. 10.000 of zo, nou, dat hoor je dus. Oftewel, de beelden die je gebruikt brengen iets teweeg. En ik denk dat dat precies is waar Babette Porcelein ons iets meer over gaat vertellen uit haar ervaring. Ze is uh, afgestudeerd uh, als industrieel ontwerpster in TU Delft, direct daarna met een eigen bureau begonnen op het gebied van uh, design en communicatie. Maar al heel snel volgens mij doorgegaan naar uh, wat willen we eigenlijk met beelden? En dat is toch gewoon beweging maken. Met de stichting uh, Think Big Act Now heb je daar ook gestalte aan gegeven. Je vertelde me uh, hiervoor dat je met een heel netwerk van mensen daar ook allerlei mooie acties doet. Je geeft lezingen, trainingen en je gaat ons vast in jouw verhaal ook vertellen... waarom het zo belangrijk is om die beelden te laten spreken. Ga je gang. Dankjewel. Um, even voor de goede... Ik heb tien jaar bij bureaus gewerkt voordat ik voor mezelf begon. <laughs> ik ben erg ook van dat het allemaal klopt, hè? dus dat, uh, dat zul je misschien zo ook wel zien in mijn werk. Um, mijn aanbeveling geef ik meteen al weg uh, en dat is Verbeeld Kennis. En dan ga ik nu uitleggen waarom ik dat een goed idee vind. Um, maar inderdaad, uh, dank voor je introductie. Ik, uh, ik ben ondertussen schrijver, ondertussen drie boeken gemaakt... En uh, uh, daarin gebruik ik ontzettend veel plaatjes. iedere pagina staat er minstens één. Dus het is, uh, ik, ik, ik denk in beeld. Uh, dus ik, ik kan je dit laten zien, of ik kan je dit laten zien. Saai, nou, wat mij betreft, dus saaie tekst. Um, en waarom geef ik nou de voorkeur aan plaatjes? Science zegt dat plaatjes ontzettend veel directer binnenkomen bij mensen. He, bijvoorbeeld, uh, ze worden 600.000 keer sneller uh, geprocessed in je brein dan tekst. En uh, uh, alles wat we vandaag zeggen, nou, misschien 10% blijft ervan hangen. Maar van de plaatjes die we laten zien, daar zullen jullie er morgen misschien nog wel één of twee van echt van, uh, van weten. En misschien over een half jaar nog steeds. En want daarvan blijft 80% hangen. Het beeld is gewoon een heel erg krachtige methode om uh, je verhaal uh, over te brengen. En dat is heel belangrijk bij kennis en wetenschap. Wetenschappelijke inzichten zijn wat mij betreft um, de, de, onze, onze bagage die we nodig hebben om de toekomst goed vorm te geven. En dat is uh, nou, waar ik op aanga, waar mijn, mijn werk ook over gaat. Ik schrijf over het milieu en wat je daar zelf aan kunt doen. Um, nou, over beeldgebruik. Ik, uh, ik schets om, uh, um, omdat ik denk in beelden en dan ga ik nadenken over... Hoe zit iets in elkaar? En dan, dan begin ik gewoon te tekenen. Um, ik gebruik uh, beelden om cijfers over te brengen, op een manier die mensen meer zegt inderdaad dat, dan uh, een kans van 1 op 10.000. Uh, en dan ga, dan ga je dat inderdaad verbeelden, dat, uh, dat, dat komt dan veel intuïtiever binnen. Um, ik gebruik het ook om, om, om teksten te illustreren, zodat teksten gaan leven. En ik gebruik het ook om visies uh, of uh, modellen weer te geven. Die kan je uitleggen, maar je kan ze ook laten zien. Nou, ik zal een aantal voorbeelden zo gaan geven. Nou, dit is bijvoorbeeld, uh, dit zit ik te schetsen. En dat is, uiteindelijk is dat een, een, een beeld geworden, een model van hoe ik denk dat de wereld in elkaar zit. En de systemen die we hebben uh, ingericht in de maatschappij. Uh, en vervolgens is daar een, een boek van een hele dikke baksteven van pagina's. Heb ik daar, daar vervolgens voor nodig om dit model uit te leggen en wat er dan allemaal misgaat en wat je er allemaal aan kunt doen. Maar goed, daar, daar gebruik ik dan ook mijn plaatjes voor. Zo, Eén zo'n beeld is, uh, vangt in feite zo'n enorm uh, dik boek het hele verhaal. Nou, ik heb een aantal spelregels. is voor zowel het schrijven als het uh, tekenen. En dat is dat ik altijd de lezer of de kijker in mijn hoofd heb. Dus ik, ik, ik denk van, oké, okay, dit is een heel complex verhaal. Hoe ga ik dit uitleggen aan mijn moeder of zo? Um, en dat helpt mij om het eenvoudig uit te kunnen leggen. Uh, Einstein die zei ook ooit van, uh, als je het niet eenvoudig kan uitleggen, dan snap je het gewoon niet goed genoeg. <laughs> um, ik verbeeld zoveel mogelijk. Als iets in een plaatje kan, dan doe ik dat liever dan, uh, dan in tekst. En tekst wordt dan ondersteunend. Maar meestal gaat het hand in hand. Het gaat echt samen op. Um, vervolgens vind ik het belangrijk dat dat zowel objectief is en intuïtief. Uh, ik probeer tot de kern te komen zonder de nuance te verliezen. Volgens mij doen jullie dat bij PBL ook. Um, wat echt een verschil is met jullie werk, is uh, dat ik niet alleen feitelijk wil zijn, maar ook persoonlijke verhalen kan vertellen omdat het naast beeld een belangrijke manier is om kennis over te dragen en dat het bij mensen aankomt. Dus dat is een vrijheid die ik heb. En verder ben ik in mijn werk altijd bezig met denk groot, denk over systemen na, overzie het geheel. En vertaal vervolgens die lessen daaruit naar handelingsperspectief. Dus dat, dat zijn dingen die ik gebruik in mijn werk en, en hoe ik werk. Nou, en vervolgens, is, ik vind het dus echt heel grappig om te zien dat het PBL is natuurlijk een, een, een wetenschappelijke organisatie. Jullie moeten eigenlijk de, de, de, de, de overheid en de politiek voeden met, met de juiste informatie, zodat zij keuzes kunnen maken. En toen ging ik nadenken over, ook in het voorgesprek met, met, met de heren, dat, dat ik eigenlijk een soort one-man band ben. Want... Nou, ik zie dan een probleem in de maatschappij. Hè? Dan ga ik op onderzoek uit, dus dan, dan, hè, dan duik ik in wetenschappelijke informatie. Uh, voor mijn laatste boek heb ik meer dan 2000 bronnen bestudeerd en heel veel mensen gesproken. Maar vervolgens stap ik eigenlijk, zou je kunnen zeggen, in de rol van de politiek. Want dan ga ik dus uh, visie bedenken daarop, hè? De visie vormen. Dan ga ik uh, oplossingen bedenken. Um, en daarna ga ik het dan nog eens opschrijven en tekenen. En nou ja, uiteindelijk, als het boek dan af is, dan reis ik graag in de ronde om... Uh, niet vliegend overigens, maar <laughs> reis ik graag in de ronde om, uh, om daarover te praten... en over mensen daarover te vertellen. Dus dan, nou, dan hoop ik dan mensen nog mee te inspireren. Nou, ik kan heel veel vertellen over hoe ik werk, maar ik kan het jullie ook even laten zien. Uh, een klein voorbeeld is... Uh, dus mijn eerste boek gaat, hierover, gaat over verborgen impact. Dat wel in feite zeggen dat we natuurlijk allerlei externaliteiten hebben... Dus allerlei milieu-impacts die plaatsvinden tijdens productie, die we buiten beeld laten. We kopen die spullen hier in Nederland en, uh, en we kijken vervolgens naar CO2-uitstoot in Nederland. We hebben een focus op. En dat is dan iets wat we gaan aanpakken. Maar hoeveel laat je dan weg? Nou, dat heb ik uitgerekend, want daar ben ik dan nieuwsgierig naar. En dat blijkt dus 80% te zijn. Dit is natuurlijk een gigantische blinde vlek. En, en, maar draai nou eens om, want als je dus verborgen impact wel meeneemt... kun je dus wel vijf keer zo effectief verduurzamen. Um, nou, maar hoe dan? Dus dan de volgende vraag. Uh, ik heb een impact op 10 laten doorrekenen door CE Delft. Jullie vast bekend. En die, um, er komt eigenlijk een heel verrassend beeld uit door verborgen impact. Dus uh, spullen staat namelijk op één. Volgens mij hebben jullie deze studie ook wel eens gedaan, trouwens. Ik kwam hem tegen... Nou, en vervolgens dan, uh, dan vertaal ik dat naar handelingsperspectief voor mensen thuis. Nou, is het nog interessant om eens uh, onze rollen naast elkaar te zetten. Hè? Van het uh, PBL versus hoe, hoe vrij ben je, hoe objectief ben je, welke doelgroep bedien je. Want het is natuurlijk best wel anders en toch ook is het ergens wel weer vergelijkbaar. Nou, de rol is, heb ik net laten zien, uh, ik, ik ben een soort one-man-band. Ik, ik doe het eigenlijk allemaal, <laughs> nou niet in mijn eentje, maar... Maar toch uh, een heel klein team. Um, en hoe vrij en hoe objectief? Toen ik dit voorbereidde, bedacht ik me van... Volgens mij, ik ben onafhankelijk natuurlijk. Ik, ik heb voor de rest niemand waar ik rekenschap moet uh, afleggen of zo. Dus ik heb in feite heb ik de vrijheid om objectief te zijn. Maar jullie hebben niet de vrijheid om het niet te zijn. <laughs> ik vond ik wel grappig. Dus uh, ja, <laughs> kortom... Volgens mij willen we allebei graag objectieve informatie weergeven. En doelgroep is voor jullie duidelijk uh, politiek. En, uh, nou ja, ik, ik, ik hoor dus tot jullie doelgroep ook al was het misschien helemaal niet de bedoeling, maar ik gebruik heel veel van jullie uh, kennis en, uh, en ook beeld. Daar dus zal ik zo wat voorbeelden van laten zien ook. En de verhouding tussen de beeld en tekst is bij mij, denk ik, ja, beeld is voor mij heel erg dominant en ik denk dat het 50-50 opgaat. En, um, en bij jullie is het misschien bepaalde publicaties, vooral tekst en andere publicaties weer, juist heel veel beeld. Dus dat dat wisselt. Ook grappig om, uh, denk ik, om te laten zien is nog één keer die top 10. Want toen ik hem namelijk aan het maken was, toen, uh, toen zeiden wetenschappers dus en onderzoekers tegen mij, kan helemaal niet wat jij wil, want ik wilde verschillende soorten impacts bij elkaar optellen. En, en ik wilde gewoon een, een meetmethode waar alle impacts in zitten. Nou, Bestond niet. Dus nou, oké, okay, dan maar recipe, want dat komt dan het dichtst bij. Ik ga er even vanuit dat jullie weten wat het is. Maar daar zat bijvoorbeeld water niet in. De plastic zit er niet in. En, en een sociale impact zal helemaal niet. Slavernij. Dus, wat um, nou, heb ik nou gedaan? Ik heb die, uh, uh, die impact erbij opgestapeld. Nou, dus dat is iets wat jullie waarschijnlijk totaal nooit zouden mogen. Maar ik kan dat doen. En daarbij zeggen, jongens, dat mag eigenlijk niet, maar ik vind het toch belangrijk om een indruk te geven van de orde van grootte. Dus dat, dat is toch een verschil in de vrijheid die ik kan nemen. Nou, dit is een, een greep uit uh, publicaties die ik heb bestudeerd uh, voor mijn boek. Uh, het zijn er veel meer. Ik heb ook allerlei mensen hier gesproken om um, um, um een gevoel te krijgen voor kennis op te doen en te snappen wat belangrijke uh, dingen zijn. Maar het is niet alleen kennis, het is echt ook, en het, ik, wil jullie, ik ben zo blij dat ik hier vandaag mag zijn, want deze publicatie heeft echt grote invloed gehad op mijn werk. En um, uh, ja, jullie zijn echt een bron van inspiratie voor mij, uh, nog steeds, en, en vooral in het begin ook geweest. Nou, bijvoorbeeld dit uh, boekje, uh, People and the Earth, hè? Die, deze is dat. Die, um, deze graphic die, die heeft uh, de, Wereldwijde Audit, de WWF heeft dat ook gemaakt, hè? dus het Wild Natuurfonds heeft ook deze informatie. Dus ik, ik heb ze naast elkaar gelegd, hè? ik zoek vaak verschillende bronnen. En uh, ik heb daar uiteindelijk dit plaatje van gemaakt waarbij ik laat zien van oké, okay, de mens gaat goed, met de planeet gaat het niet zo goed. Uh, dit plaatje komt uit een uh, duidelijk een andere doelgroep. Hè. Dit is echt voor wetensch het is gewoon een wetenschappelijke publicatie. Het is, um, als ik zo vrij mag zijn, een vrij droog plaatje. En dit maak ik er dan van om mensen uh, te bereiken. Om, om het intuïtiever te maken. Want in principe wil ik graag uh, iedereen, uh, dat iedereen het kan lezen. Ook iemand van, van 15 of uh, man, vrouw in de straat. Um, nou, ik heb bijvoorbeeld hier heel veel geleerd over de... de ik, ik heb een hoofdstuk over scenario's. En ik heb hier heel veel geleerd over de SSP's. Um, daar heb ik een tekst over geschreven. Maar dan heb ik dus deze plaatjes bij gemaakt om die SSP's te illustreren. Gewoon omdat mensen dan meteen gevoel krijgen... Het was SSP1 ook alweer, oh ja, dat is die. En hoort dan dat plaatje bij. Nou, dit is ook een, een beroemd plaatje van jullie, volgens mij tenminste. Het staat mij ook heel erg... Uh, uh, voor, ik vind het een heel gaaf plaatje. Uh, ik heb hem vertaald naar mijn eigen huisstijl en mijn eigen manier van doen. Dus denk ik iets intuïtiever. Nou, dat ziet er dan zo uit, dat is een spread in het boek. En um, nou, rest mij om uh, alvast een klein beetje vooruit te kijken wat ik jullie toewens voor de komende 25 jaar. Is dat jullie lekker veel kennis verbeelden omdat dan de hele wereld daar, of in ieder geval Nederland, daar baat bij heeft. Veel meer mensen begrijpen wat je eigenlijk wil vertellen. Veel beter binnenkomt, veel beter blijft hangen. Volgens mij hebben we dat gewoon heel hard nodig. Kennis is gewoon onze bouwsteen om een toekomst uh, uh, richting te geven. Super belangrijk. Um, nou, ik, ik wens alle wetenschappers en, en schrijvers toe om vooral de ontwerpers zo vroeg mogelijk in het proces. Op het juiste moment aan te haken. Gebruik die verbeeldende kracht. Laat je daar ook door inspireren. Werk daar ook het mee samen, dat je dat met elkaar doet. Om, uh, om, om niet alleen in teksten of in, in, in cijfers te denken, maar ook hoe kan dat eruit zien? En het laatste punt is uh, eigenlijk wat we vandaag met elkaar doen. En jullie vooral. Met dit fantastische boekje trouwens. Ik ben ook heel erg blij mee, want die kunnen we allemaal van leren van hoe doe je dat nou, hè? kennis verbeelden. Wat zijn de, de spelregels om het echt uh, kloppend te maken. Um, dat andere organisaties ook veel meer kennis gaan verbeelden, uh, wetenschappelijke organisaties. Want daar kunnen wij allemaal ons voordeel mee doen. Dat is het, dankjewel. Dankjewel, Babette, voor uh, de mooie woorden en de mooie uh, uitbreiding van het verhaal naar uh, doelgroepen die... Uh, uh, zeg maar, wij niet zo vaak bereiken, tenminste, waar wij niet op mikken, maar die we misschien toch soms best heel vaak bereiken. Heel veel mensen in, uh, in Nederland uh, kennen minstens één rapport van ons. En anders kennen ze de plaatjes wel die dan in de kranten komen. Dus het is heel goed om ons bewust te zijn dat er achter de doelgroepen waar wij naar kijken ook andere doelgroepen zitten waar jij ook heel veel in, in opereert. Dank voor je aardige woorden ook. Ik, uh, als, als teamleider binnen PBL van het team waar het visualisatieteam ook in zit, ben ik ook geweldig trots op de stappen die gezet zijn, zeg maar. En de ontwikkeling die daar eigenlijk nog steeds in, in voortgaat. Uh, want dat is denk ik waar uh, zo'n dag als vandaag ook aan bijdraagt. Om mensen die in andere organisaties voor dezelfde uitdaging staan. Hoe brengen die complexe kennis op een toegankelijke manier naar buiten, om die ook een impuls te geven, dat het echt een vak is wat volop in ontwikkeling is en waar we hele grote stappen in kunnen zetten, door van elkaar te leren. Dus dank, Babette. Ik wou uh, uh, hiermee de sprekers, dus uh, Raymond, Philippe, Babette, naar voren uitnodigen, en ook Frederik Ruis. Ik zal jou kort zo uh, introduceren uh, als we aan uh, de, het gesprek beginnen voor... Uh, Dank je wel. Iedereen die in beelden denkt ziet dat dit plaatje er anders uitziet dan waar we nu zijn. Uh, het, uh, het onderdeel waar we nu aan komen is paneldiscussie. Een uh, gesprek om de ervaringen nog wat meer met elkaar te verbinden. Wat ik daar uh, voor iedereen die niet hier in de zaal is uh, bij wil benadrukken... is dat we een chatfunctie hebben. We hebben zelfs Jan Brouwer die dat goed in de gaten houdt... en die mij een signaal geeft als er punten zijn die aansluiten bij het gesprek of uh, op voorrang uh, vragen. Dus uh, ik ga mijn best doen om die ook voldoende plek te geven in het, uh, in het gesprek. Uh, en ik uh, weet dat wanneer de vraag hier in de zaal is, iedereen ook mans of vrouw is genoeg is om zelf te laten merken dat hij een vraag heeft. Dus uh, voel jullie je ook uitgenodigd. Maar voordat we het gesprek ingaan, Frederik, Frederik Ruis, welkom, dank, dank voor je komst. Jij hebt een, in ieder geval een stukje gedeelde geschiedenis met het visualisatieteam. Nederland voor beeld is al genoemd. En uh, je hebt dan meer uh, zichtbare publicaties meegewerkt. Je, je, uh, uh, uh, je beschrijft jezelf, tenminste zo begreep ik het op de website, als informatieontwerper en datajournalist. Ja. Wat uh, vrij aardig aangeeft dat je zowel aan de uh, waar gaat het over als wie moet het weten uh, kant ja. uh, uh, beschrijft. Vanuit je bureau visual, visualis. Visualism, gewoon visual ja. ja, nee, dat is geen makkelijk woord. Maar, uh... ja. heb, je, heb je ook een, een behoorlijk bereik bij kennisinstellingen, bij onderwijsinstellingen, overheden en uh, uh, uh, media? Dus ik denk dat jij veel ervaring vanuit jouw uh, gebied hebt met ook het speelveld waarin PBL opereert. Uh, dus uh, Fijn dat je die ervaring ook uh, met ons wilt delen en je, nou, je, je sluit het straks ook af, dus uh, je kan ons dus <lacht> nog wat meegeven. Kom. Mijn eerste vraag is ook, uh, is, is ook aan jou en, ja. en daarna is iedereen vrij om daarop te reageren. Zijn nou goede visualisaties tegenwoordig belangrijker dan 25 jaar geleden? Ja, ik, ik, ik denk dat dat, dat um, zeker om, omdat wetenschappelijke visualisaties op een veel groter publiek terechtkomen. Ik, ik, ik denk dat wetenschappelijke visualisaties, die zijn natuurlijk van alle tijden. Ze zijn al eeuwenlang, machte, uh, uh, worden er prachtige uh, data en, en visualisaties gemaakt. Alleen die waren natuurlijk voor een heel bescheiden groep gemaakt. Die boeken die kwamen natuurlijk niet overal bij iedereen onder de ogen. En ik denk juist van de afgelopen 20, 30 jaar is dat een heel erg gede gedemocratiseerd. Ik denk dat het veel meer mensen... die visualisaties zien, en dat is alleen maar goed. Maar dat betekent ook dat steeds meer mensen mening gaan vormen. Iedereen ziet daar steeds meer kleur in. Um, dus uh, het, het, het is, het, het is te, zeker ontzettend belangrijk. Uh, ook omdat bij het cijfelen, uh, informatie is, is macht. Uh, kennis uh, maakt machtig. Dus, dus dat is, uh, visualisaties dragen eraan bij. En dat is meer dan 25 jaar geleden alleen maar meer geworden, zeg. Precies, ja. uh, ook omdat er veel, veel meer media zijn uh, die het kunnen verspreiden. Dus niet meer dat, uh, dat, dat, dat oude boek in de bibliotheek, maar uh, nou ja, gooit open riool wat de sociale media soms kan zijn, dus uh, ja. daar zie je het ook in. Het voor. Ja. Kennen jullie het antwoord, dat beeld? Ja, ik, ik denk dat, uh, uh, dat de hoeveelheid uh, plaatjes en teksten die over ons uitgestorven worden. Ook op social media, maar ook alleen al vroeger was, 25 jaar geleden had je Nederland 1 en Nederland 2, en het was het zo ongeveer. Nu heb je nou ja, duizenden kanalen uh, waar je informatie vandaan kan halen. En ja, je wordt overspoeld als je alle social media meetelt. Dus om daar nog uh, ergens wat mensen nog te bereiken, moet je een plaatje moet je heel krachtig zijn om, uh, om überhaupt op te vallen in al dat geweld. Dus ik, ik denk dat dat alleen al het heel anders maakt dan uh, 25 jaar geleden. Als er toen een uh, serieuze man met een baard stond en die zei van dit is belangrijk, dan wisten mensen dat de volgende dag, weet je wel. Dan hadden we dat allemaal gezien en dan praat je daarover. Maar nu is dat natuurlijk helemaal niet meer zo. Nee, nee We dus je mag met die baard zijn wat anders gaan doen, inderdaad. Ja. Die is wat anders ja. gaan doen. Nu zijn er ja. veel meer vrouwen die dat soort dingen ja. doen natuurlijk, gelukkig. Ja. <laughs> maar ja, ja nee, dit, dit is, uh, er staan er nog honderd uh, naast je ook om wat te toeteren, dus ja. ja, kom er maar eens bovenuit. Je moet heel sterk, en dan helpt het beeld heel erg. Als ik op LinkedIn een, een, een verhaaltje plaats zonder een plaatje erbij, vergeet het, plaats je er een plaatje bij, dan krijg je veel meer aandacht. Ja. Dan speelt binnen PBL, uh, Raymond en Philippe, impact natuurlijk ook een belangrijke rol. We willen dat onze rapporten gelezen worden, maar ook dat de boodschap eruit doorklinkt. Uh, is dat nu belangrijker geworden en zijn daarmee jullie visualisaties ook belangrijker geworden? Ja, je kunt met, zeker met een, uh, een goede visualisatie, die Philippe heel mooi ziet, ook met de reis die zo'n figuur kan maken, kan je heel veel impact krijgen. Het uh, is niet altijd makkelijker. Want, uh, je weet ook, we hebben nog niet helemaal de vinger erachter wat het nu precies triggert. En die van de uh, keten eigenlijk, die heeft wel heel veel impact gehad en dat eigenlijk ook wel enigszins onverwacht. Maar dat kwam ook omdat het gewoon een mooi beeld was, wat heel erg bleef hangen bij de mensen. En daar werd eigenlijk ook op, dus een, een fraai beeld nodigt eigenlijk ook sneller uit tot een reactie zou je zeggen. Uh, maar om nou precies te zeggen dat we de vinger erachter kunnen uh, zetten, nee, dat is uh, echt nog wel even een, een speurtocht. Ja. Ja. Ik denk dat wat, wat, wat, wat in, dat, in, dat, in dat beeld ook heel goed werkt, is. Uh, omdat we zijn, waren toen inderdaad bij het bij, bij proces. En uh, de eerste versie die we maken, daar gebruiken we steeds metaforen. Van hoe kunnen we dat, die keten gaan vertalen? En, mijn, mijn credo is eigenlijk altijd van uh, vermijd metaforen, omdat het zet altijd um, uh, de kijker heel snel op een verkeerd spoor En volgens mij waarom die visualisatie best goed werkt, om, om, omdat we de keten, uh, dus niet als ketting of wat dan ook, maar echt als verbinding, elke stap is, is gewoon een, um, zijn, zijn verbindingen van mensen of van goederen. En, en juist dat hebben we verbeeld precies dichter bij de werkelijkheid gezeten. En, en ik denk dat dat uh, heel belangrijk is bij elke visualisatie die je maakt. Uh, tenminste, dat is altijd mijn uitdaging. Als, als, als het niet lukt, ga ik toch weer terug naar de bron. Wat, wat, wat ben ik hier aan het verbeelden? En, en, en niet zozeer daar een soort vertaling in maken. Want dan moeten lezers of kijkers daar ook die vertaling maken. En ik denk dat, dat die, uh, omdat we dat op een gegeven moment hebben gevonden, dat dat toen uh, is we gaan werken. Ja. Ik, ik herinner mij dus, de eerste keer dat ik dat plaatje zag... Oh ja. Dus ik heb hem vanaf de andere kant waarom ja. die mij triggerde. Ik dacht, wat is dat voor een soort mooi kwalbeest wat daar zwemt. Ja. Toch een metafoor. Toch. Ja. ja, eigenlijk wel. Maar ja. Dus, dus ik, ik herinner me dat ik inderdaad getriggerd werd door het mooie beeld. En daarom wilde weten, wat is dit? Ja, ja. ja beelden spreken wat dat betreft en, en daarvoor gebruiken ze natuurlijk ook. En jij raakt al het punt waar ik ook op door wil gaan. Want uh, uh, een worsteling, als ik het uh, zo mag noemen wat ik bij uh, het werk binnen PBL wel herken, is dat het soms echt heel moeilijk is om de, om de, de echte boodschap naar boven te halen. Oftewel, er is heel goed onderzoek uh, gedaan. Er zitten vaak en een goede, on, goed onderzoeker weet de nuances te brengen. Weet uh, uh, uh, de, ook de, de, de bandbreedtes en de betrouwbaarheidsmarges enzovoort. En Wat is dan de echte boodschap die je die je moet verbeelden in je plaatje. Uh, Philippe of Raymond, dan kun je een voorbeeld geven of, of ervaring in dat opzicht geven? Hoe uh, je zo'n boodschap... Nou ja, het vinden van de juiste boodschap uh, heeft ook te maken met of je, uh, nou ja, welke, welk verhaal wil je overbrengen. Uh, maar de, ja, ik vind die invloed in de keten, die heeft ook zeg maar, op het juiste moment uh, het debat geraakt. He, dus je hebt ook mensen nodig in je team die weten wat voor vragen de mensen hebben en waar ze antwoord op willen hebben. En, en wat er op dit moment belangrijk is in, in, nou ja, in een stikstofdiscussie. Of, als je daar een heel mooi beeld bij hebt die interesse opwekt waar mensen nieuwsgierig van worden. Um, ja, ik, ik, ik denk dus dat het ook goed is om in je team mensen te hebben die weten wat daar buiten speelt. Zodat je, ja, dat die auteur ook verder wordt geholpen om het juiste verhaal naar buiten te brengen. Maar dan heb je het dus eigenlijk ook al over een dialoog met de auteur. Uh, ja, de je moet in een dialoog gaan. Ja. Ja, en daar, daar helpt schetsen ook bij. Hè? Dus dan ga je uitschetsen van, hè, bedoel je dan dit? En, en dan denken ze misschien in de eerste instantie, nee, dat bedoelde ik eigenlijk niet. En dan weet je dat je uh, op zoek moet gaan naar wat er wel verteld moet worden. En vaak, sorry, en, en vaak ook dat, dat, dat is het ook, ook zo mooi van, van jullie team dat jullie ook a, collega's aanmoedigen om te schetsen. Dus dat je niet zei, alleen zelf gaat schetsen, maar dat je ook zegt tegen, wetenschapper, tegen de wetenschapper, auteur, van eh, teken jij eens eh, wat je wil en, en ja, dat, dat, dat, ik denk dat het ook niet vaak genoeg aangemoedigd kan worden, dat, dat, dat iedereen zelf pen en papier uh, pakt om, om te tekenen, want dat, dat, dat, dat helpt je eigen verhaal structuur te geven en, en het helpt uh, ook een visualisatieteam ontzettend mee vooruit. Ik kan en zo... ik heb genoeg collega's bij de PWL gezien die dat ze kunnen. Dus, ja, ja, ja. ja. Dat is... Nee, het teken helpt ons allemaal. Ik kan me ook voorstellen dat wanneer je dat. Hè, bedoel, jij had het over een one-man band. Hier is het vaak een team effort. Uh, uh, hè, mensen die meer naar de omgeving kijken. Mensen die weten hoe het in het beleid mogelijk zal gaan vallen. Mensen die de content kennen. Mensen die denken over de plaatjes. Maar het is natuurlijk wel teamwork om dat bij elkaar te brengen. Uh, ik kan me zo voorstellen. En uh, uh, ik ben eigenlijk benieuwd of, of dat jullie ervaring is. Dat dat het af en toe zo is dat wanneer je als voorbeeld aan de slag gaat, nadat je je goed hebt geïnformeerd en rondgekeken en uh, dus dat teamwork heeft zijn werk gedaan, dat je met een plaatje of een schets terugkomt waarvan die onderzoeker zegt: Oh, is dat wat ik eigenlijk bedoel? <laughs> is dat wel of is dat een fantasie van mij? Um, nou, vaak zit je natuurlijk wel al te praten richting, in een bepaalde richting. Hè. Een, een, een auteur ziet ook wel iets voor zich, vaak, maar het helpt wel om iets te zien. Um, zeg ik dat goed? Dus zodra je het begint te tekenen, dan begint iemand ook voor zich te zien. Um, en, en dan helpt het om te be, ja, beseffen wat je eigenlijk aan het zeggen bent. Um. Misschien moet ik nu een tekening maken. zodat ik duidelijker ja. kan overbrengen ja. wat die doel. Ja. ja, er zit een tegenspraak in dat we hier met elkaar praten over beelden. Daar uh, ja. gaan we vandaag niet helemaal uitkomen. Ik kan misschien wat verder opzij gaan staan, maar dat helpt ook niet veel. Nee, maar, ja. precies. Nou, wat wel grappig is, ja. want ik kom soms ook wel eens van buiten. Uh, en dan kom ik ergens binnen. en uh, is mijn opdracht iets te gaan verbeelden. En dan zit je dus erg met, met wetenschappers, mensen die, uh, die heel erg in hun vak zitten. En. en, en en dan maak je gewoon mee dat ze gewoon zeggen, ja, maar wat, wat, wat ik doe is gewoon te ingewikkeld om in één plaatje te vatten. En um, dat, ja, dan, dan voel je je eigenlijk nog meer uitgedaagd om, om dat toch te gaan uh, proberen. En, en, en dan, dan de grootste... Kijk, vind je dan toch, als, als iemand dan zo kan zeggen van, nou, uh, dit plaatje is het helemaal, ik kan het nu aan mijn vrouw gaan uitleggen, of maar aan mijn man gaan uitleggen waar ik mee bezig ben. Ja. Dus ja. ik, ik, ik denk, en daarom vind ik ook die quote die Babette zei over Einstein, ik, ik, ik ken hem niet, maar ik vind hem inderdaad zo fantastisch. Als je niet in staat bent om iets helder uit te leggen, dan betekent het gewoon dat je het nog niet begrijpt. En, en daarom denk ik ook, als wij iets tekenen allemaal, dan, dan, dan hebben we gewoon de drive om helemaal uit te zoeken hoe dat werkt omdat we gewoon weten, van als we niet weten hoe het werkt, dan kunnen we het ook nooit tekenen. Dus dat is uh, ja. een hele mooie quote, die gaan we graag ja. vaker gebruiken. Ja. Ja, ja. En wat er in jouw antwoord ook doorspeelt, is de intensiteit van het gesprek. En daar heb jij het ook over. Het contact wat je onderling hebt vanuit de kennis, vanuit de, de, de, het vermogen om het te verbeelden, daarin ontstaat het beeld. En als het daar niet ontstaat, dan is er ook iets aan de hand. Heb je daar voorbeelden ja. van, dat, het, dat er dingen zijn die, waarvan je denkt, ja, dit is echt onmogelijk te verbeelden, dit kan niet? Of, Um, mislukte illustraties of je uh, ergste... Ja, um, uh, kijk, soms willen ze ook alles in één beeld vertellen yeah. uh, en dat, dat is voor de kijker soms ook niet te bevatten. Hè? Dus als je alles, al jouw kennis, sommige mensen weten echt heel veel van iets en als je dat allemaal in één beeld wil neerzetten, dan wordt het ook heel lastig te begrijpen omdat het veel is. Um, dus. Ja, ik denk dat het goed is als je dan je verhaal in stukjes gaat opdelen en gaat zeggen, nou laat ik eerst het eerste deel vertellen of eerst het overkoepelende verhaal. En dan kan je je lezer meenemen naar die details die er wel toe doen natuurlijk, maar die je misschien pas op een later moment moet vertellen. Ja, doseren, staan He, he, he. Alles gelijk. Sorry, vooral, ik denk, denk inderdaad ook precies wat Philip ook gewoon vragen van, van wat je precies wilt vertellen. Ik, ik heb een keertje, dat was gelukkig niet hier, maar uh, bij een energiebedrijf over, uh, en die wilde graag een visualisatie hebben over de energietransitie. En die kwamen dus met data over het brandstofverbruik, uh, van, nou ja, we kennen het allemaal van fossiel naar hernieuwbaar. En nou, ja, de cijfers spraken voor zich, dus ik dacht, energietransitie, dat had ik een visualisatie waarin de cijfers tot de uiting kwamen van nu en verbruik straks. En toen kwam ik daarmee terug en toen waren ze allemaal op met uh, verbaasd. Ja, dat is toch niet dat we willen gaan communiceren. En ik zei nou, dat is gek, want jullie geeft me de data van de energietransitie en uh, uh, ja, dat is toch precies de boodschap die je toch wilde gaan overbrengen. Nou, en toen, toen heb ik een beetje afgedwongen dat er toch een, een, een uh, uh, de ingenieur uh, erbij kwam van het energiebedrijf die dat moest gaan leiden en die kwam met het verhaal en dat was een heel ander verhaal, dat ging namelijk over Duitsland waar die kerncentrales waren gesloten, de zware industrie had energie nodig, maar dat Moest dus van die windmolens komen uit het noorden. Nou, en, en, en die verbinding van noord naar zuid, ja, dat, dat vereiste dus een nieuwe uh, uitbreiding van het energienetwerk. Dus een totaal ander plaatje. Dus toen ik dat ging schetsen, toen was dat inderdaad wat ze nodig hadden. Maar ik had mezelf gewoon betrapt dat, dat ik niet, dat ik onvoldoende had doorgevraagd. Ik had gewoon klakkeloos data gekregen, ik had een briefing gekregen en ik was gaan schetsen. En, en, en, en dat, dat, dat is gewoon ja. iets wat we eigenlijk heel vaak merken van, ja. van als je het. Uh, ja, nee, die is, die is herkenbaar. Dat geldt voor onderzoekers natuurlijk ook. Als je niet doorvraagt wat de echte vraag is, ja. dan kan je een heel mooi onderzoek doen naar iets waar niemand nog om gevraagd heeft. <laughs> ik, ik zie dat er een vraag is om bij de thema door te gaan. Even, Jan. Uh... Er is een levendige discussie op de chat. Oh, nee. Vertel. Nou, er is ook al veel applaus geweest in de zaal, maar ook uh, digitaal. Ja. Dus sowieso heel veel complimenten en uh, dankbetuigingen van allerlei mensen. Um, ik pik er eventjes twee dingen uit. En dat gaat over het punt waar uh, Filip net op uh, kwam. Onderzoekers kunnen soms heel veel vragen van jullie als visualisatieteam. Maar uiteindelijk, en dat zei Babette ook al, je hebt ook natuurlijk de kijker of de lezer in beeld als het goed is. En daar gaan dus twee opmerkingen over. Eentje is van Ingrid Vermeulen. En zij zegt, doelgroepen zijn soms heel divers met een andere informatiebehoefte bij de boodschap. Hoe ga je daarmee om zonder de visualisatie vol te proppen met een teveel aan informatie? En, en zeker Quentin Laroy die gaat er eigenlijk op door, maar dan met een actuele spits die legt een link met de veranderingen in de COVID-tijd, die zegt datavisualisatie heeft mede dankzij COVID een vlucht genomen en dit als het ware genormaliseerd voor mensen die daar eerst niet zo bekend mee waren. Denk enkel aan de grafieken in vrijwel elke soort media. Waar ik benieuwd naar ben, is hoe men rekening houdt of probeert te houden met de balans tussen de visualisatie, de boodschap en het niveau van data, de geletterdheid van de lezer of doelgroep. Nou, ik dacht, dat misschien leuk nou, om dat zijn twee te leuke hooi. onderwerpen. Wie, wie voelt zich aangesproken? Eh, nou ja, ik voel me sowieso aangesproken. Heel goed. <laughs> <laughs> nee, wat ik ook in presentatie: wilde, hè, de, Onze huisstijl is vrij, uh, We proberen we heel helder in te zijn en uh, dat we dingen telkens hetzelfde aanpakken, zodat het herkenbaar wordt voor mensen. En daardoor voed je eigenlijk ook je lezer op uh, en, en hopelijk als ze een paar heel veel onze grafieken hebben gezien, dan beginnen ze te leren dat ze daarop kunnen vertrouwen hoe ze die moeten lezen. En ik denk dat je op die manier wel je toeschouwers kan opvoeden, soort van. Maar ja, rekening houden met de diversiteit aan wat mensen aan voorkennis hebben, dat is wel heel lastig. Ik denk dat we bij PBL daar misschien rekening mee houden doordat we verschillende soorten producten maken. Dus we maken... Uh, de infographics boekjes, waar echt één boodschap in één spread staat, in één dubbele pagina. Maar dat moet eigenlijk nieuwsgierigheid opwekken naar de beleidsstudie die daarachter zit. Die uh, heel veel tekst bevat en een aantal grafieken. En die moet misschien weer nieuwsgierigheid opwekken naar de wetenschappelijke papers die daarachter zitten. He, dus daar zit wel een niveau in van uh, uh, hoeveel kennis wordt er aan je overgedragen en hoe begrijpelijk is het. Marbet, wil je inprekken? Ja, ik, ik, ik merk heel erg dat uh, als ik voor een, uh, nou, gisteren sprak ik voor 16-jarige mbo-studenten. Uh, dan heb je natuurlijk een heel ander verhaal, neem ik dan mee, dan wanneer ik uh, um, volgende, nou, zondag spreek ik in Madrid, ik ga met de trein. Uh, voor, uh, op een literair festival, dus dan praat je heel anders neem je ook hele andere plaatjes mee. En, uh, of het kan hetzelfde plaatje zijn, maar dan uh, abstraheer ik hem, of dan haal ik de teksten weg, of uh, uh, wat ik erover vertel gebruik ik andere woorden. Uh, het heeft heel erg mee te maken om je inderdaad te richten op wie luistert er naar dit verhaal, en, of wie leest dit. Uh, en hoeveel tijd hebben ze er ook voor, want in een, uh, in een praatje vertel je even iets, de aandachtspannen is maar kort. Terwijl uh, uh, als ze vervolgens een boek gaan lezen of een uh, paper, uh, dan nemen ze daar misschien iets meer tijd voor en dan kun je ook iets meer uh, body geven aan de content, aan de inhoud. Dus uh, het verschilt niet alleen uh, per intelligentieniveau of zo, of leeftijdsgroep of uh, opleiding of zo, maar ook hoeveel tijd hebben mensen om uh, die boodschap tot zich te nemen. En je gaat dus van super abstract en... en uh, uh, ja, eigenlijk eenvoudig weergegeven, met weinig tekst uitgelegd, tot het hele genuanceerde, uitgebreide verhaal daaronder. En uh, uh, ja, ik, ik gebruik eigenlijk wat er op dat moment logisch en nuttig is, en wat mensen op dat moment, uh, waar ze op zitten te wachten om, uh, om te vertellen. Dus dat is, ja, dat is wel iets waar je eigenlijk altijd mee bezig bent, van wat kan iemand op dit moment nog aan om te horen? Er gaan nog vragen op door, begrijp ik, ja, van is jan Ja, er zijn ook vragen aan het adres van Babette, eigenlijk of het wel mag wat je doet. Uh, en dat raakt ook een beetje aan het, ge het gebruik van PBL-figuren, van hoe zit dat precies? PBL zit er dan keurig in, nou, pbl.nl. En dan wordt er soms zomaar gepakt en er wordt een draai aangegeven. En dan komt het op een hele andere vorm terug, bijvoorbeeld in jouw boeken. Dus de vraag is eigenlijk een beetje van hoe zit dat precies met die rechten? Mag iedereen zomaar onze figuren gebruiken? en mag je dan nog weer een draai of een andere vorm aan geven, uh, ook al is dat misschien voor de doelgroep uh, wel heel bruikbaar. Ja. Ja, ik, ik, uh, ik, ja, ik denk dat ik Begin. best ja. iets over kan ja. zeggen. Ja. Uh, nou, ik zet sowieso altijd de bron erbij en als ik uh, letterlijk iets overneem dan vraag ik het aan de instantie of het mag en ja, deze en geef ik meteen niet. door aan, aan Raymond. Ja. Uh, ja. ja, we hebben het eigenlijk uh, heel simpel: je mag al onze figuren hergebruiken. Uh, ze vallen onder de zogenaamde CC-BY. En dat betekent eigenlijk uh, dat je gewoon de figuur mag hergebruiken met bronvermelding. Wil je hem aanpassen, willen we graag dat je dat ook erbij vermeldt, dat je dat hebt gedaan. Maar voor de rest eh, graag gebruik het en uh, uh, vertel de boodschap, zou ik haar zeggen. Dus uh, graag. Dus ook wat bijvoorbeeld Wakker Dier deed en Centraal ja. Bureau Levensmiddelenhandel, gewoon met, soms met potlood of pen in de figuur, dat mag ook ja, mits mooi een vermelding. Goed voor de discussie. Ja. Mits ze de bron vermelden. Ja. Ja. De bron vermelden. Ja. En ja. ook aangeven wat ze erin aanpassen. Ja. ja, nee, die is duidelijk. Want dit raakt een ander thema wat ik graag nog in het gesprek een plek wil geven. Plaatjes geven ook een duiding, hè. Daarvoor heb je ze ook nodig, want het gaat over complexe vraagstukken, vaak veel data. En of mensen nu geletterd of minder geletterd zijn, er zit vaak te veel complexiteit in het hele verhaal. Daar heb je een plaatje voor nodig. Maar met een plaatje eh, moet je dus ook kiezen. Je, tot op zekere hoogte vereenvoudig je, versimpel je, verhelder je, geef het een woord. Dus je gaat er ook een framing, uh, het woord objectiviteit gebruikte jij, maar er zit altijd een zekere framing, er zit een bepaald beeld van waaruit het plaatje de boodschap vermeldt. Uh, moeten we daar als PBL niet heel erg voor waken? Maken we ons niet heel erg kwetsbaar door die framing en die plaatjes te geven? Wel, ik wil graag eerst eventjes... Uh, uh, Even jullie twee op laten reageren en dan de collega's. Nou ja, ik, ik, ik denk dat het, uh, dat het onmogelijk is om, om te suggereren dat, dat, dat, dat je objectief bent op het moment dat je een boodschap gaat vertellen. Uh, dat je vertelt. En, dat, dat is ook wat Philip zegt: van uh, alles heeft een kleur. Ik denk dat je wel transparant moet zijn, net zoals dat, dat doet je in je tekst, dat je ook in visualisatie, ziet. Dat, dat, dat je met welke frame je daarnaar kijkt. En ik denk dat je daarin ook transparant uh, moet zijn. En ik denk dat dat ook een beetje het gevaar is als je wilt proberen het beeld in, in één oogopslag duidelijk te maken. Want het, het heeft natuurlijk altijd nuances. En die nuances die uh, zorgen voor een, voor een evenwichtige boodschap. En die is wel heel erg belangrijk. Dus het idee dat, dat, dat, dat je verhaal in één oogopslag duidelijk is, dat is soms wel heel erg ambitieus. En ik denk dat je ook gewoon meer rekening moet houden. Dat, dat, dat, dat, ja, met mensen moeten ook daar meer tijd voor nemen en, en niet zeggen van... goh uh, ik, ik, ik, het, het beeld moet in, in twee seconden uh, een heel uh, paper gaan uh, verklaren. Dus, dus die, die ambitie moet, uh, moet, je, moet je niet nastreven, ja. denk ik. Als het niet makkelijk is, dan is het gewoon niet makkelijk. Nee, precies. Ja. En, en, het, maar, maar wel met, met, met recht dat, dat, dat, dat je je, uh, je publiek serieus neemt en, en uh, uh, met, met een goed plaatje. Babette, ja. ja. wil jij hierop reageren? Ja, ik, ik, ik probeer heel erg om... Uh, uh, wat ik neerzet is wat mij betreft een start. En, en niet een, een afding of zo. Dus uh, bijvoorbeeld die top 10. Ik heb heel graag dat wetenschappers of uh, niet wetenschappelijke mensen... maar die daar ideeën over hebben, bij mij terugkomen en daarop reageren. En op die manier, juist door heel veel input te krijgen... kun je uiteindelijk pas objectief worden. Want in je eentje, of, of als instituut is het al moeilijk... maar in je eentje is het natuurlijk helemaal moeilijk om, om objectief te zijn. Want natuurlijk heb ik een... Nou, ik heb letterlijk een bril, maar ook figuurlijk een bril op, eh, waardoor ik naar de wereld kijk. En, um, en volgens mij krijg je dat eigenlijk alleen maar goed door goed naar, naar de feedback te luisteren en, uh, en, en daar lering uit te trekken. Uh, en verder denk ik dat ja, abstracte of, of eenvoudige plaatjes die een enorm ingewikkeld verhaal vertellen. Het, ja, ik, ik zie het meer gewoon als een startpunt, van, hè, net als dat een boek een titel heeft. Je, wel, je moet ergens mee beginnen om aandacht te vragen voor een belangrijk onderwerp. En vervolgens zit daar natuurlijk de rest van het verhaal nog achter. Maar dat, zo dat hoeft niet jij, per se een kleur te zijn. Zo gebruik jij in feite ook je, je plaatjes. Hè? Het is voor jou een instrument om het gesprek op gang te brengen. Ja. Om bewustzijn te versterken. Om tot actie aan te zetten. Dus, ja. dus het is voor jou vooral ook wat er met de plaatjes gebeurt. Wat ja. een belangrijke is. En dan is een, een plaatje een middel. En als het beter kan, dan wordt het in het gesprek Precies. wel beter. Ja. Ja. Ja. Het is voor ons ook een middel uh, uh, voor PBL: die plaatjes. Om de boodschap door te geven. Vinden wij het ook fijn als de Tweede Kamer gaat zeggen van. Nou, dat plaatje kan wat beter. Uh, uh, <laughs> hoe, hoe gaan wij daarmee om? Nou, graag. Uh, ik zou het graag horen. Als we ergens te veel framen. of ergens een verkeerde keuze hebben gemaakt. dan horen we het graag. Die invloed in de keten. Het uh, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. die heeft ook wel een terecht commentaar op het beeld. want het gaat alleen maar over die Nederlandse markt. Maar ja, er is een wereldhandel. en driekwart van de boeren in Nederland. produceert gewoon voor de wereld. en niet voor Nederland. Ja, uh, dus. In vervolg zullen wij onze figuren ook waarschijnlijk iets genuanceerder daarover uh, verbeelden. Uh, maar ja, op dat moment ben je een ander punt aan het maken dat die invloed er überhaupt wel is in Nederland. Hè? Dus dat die, er zijn maar vijf inkoopkantoren voor al die supermarkten in Nederland. Nou ja, en veel mensen doen daar hun boodschap. Dus um, ja, we hebben het, wij hebben dus gevreemd door die figuur te maken. Maar daarachter zat wel veel wetenschappelijk onderzoek. Ja. Uh, die tot die conclusie kwam. Ja. Maar het mooie is, is, is dat, dat dat beeld een reactie uitlokt. En dat is precies wat Bob zegt. Zo'n ja, zo plaat is natuurlijk nooit klaar. Maar men reageert wel op zo'n visualisatie. En, en, en dat is juist ontzettend mooi. Want het, het zou bij wijze van spreken in een tekst zijn verstopt. En zou nooit die impact hebben gehad. En het feit dat, dat je dat illustreert. Ja, iedereen heeft daar vervolgens een mening over. En, en dat is altijd hartstikke leuk. Ja. Ja. Nou, ik denk dat je het op een zeker kunt ook wel. moet uh, vereenvoudigen om gewoon de discussie te starten en even snel een beeld te geven. We hebben op een gegeven moment voor een uh, balans van de leefomgeving, hebben we ook een figuur gemaakt die, die bouwde op eigenlijk. Er waren er drie bij elkaar. Dat was een uh, kleine grafiek die voor één soort de ontwikkeling liet zien. Dus dat was gelijk duidelijk welke kant gaat het eigenlijk op. Dat was een soort referentie dan, een beeld, van, uh, die, die uh, eigenlijk voor de rest ook gold. En daarna ga je dan... Verder met twee andere figuren die meer de diepte ingaan en die het totalere beeld laten zien. Maar door die ene figuur trek je mensen gelijk het verhaal in en denken van hé, hey, dat is dus, en dan gaan ze vervolgens de rest lezen. Dus op die manier denk ik van het is een start. Ja, en het is ook het resultaat van een gesprek. Hè? Jij zei gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. We hebben een huisstijl. Er zijn een behoorlijk aantal borgen. Ook in de check van ons rapport. Om te zorgen dat zowel tekst als plaatje evenwichtig en consistent is. Uh, en, en dat er ook, ook in het plaatje geen dingen staan die niet waar te maken zijn. Dus daar zitten al borgen omheen. Uh, maar tegelijkertijd, je wil, je wil wel iets teweeg brengen. En een, uh, dat kan een hele goede uh, grafiek kan dat, uh, uh, al doen. Omdat hij iets zichtbaar maakt wat. Nou ja, die 10% die blijven hangen van al die andere teksten, in ieder geval effectiever maakt. Ja. Nou, een extra dimensie kan natuurlijk nog zijn als je de beweging aan meegeeft. Ja, dan dat is een je... van de nieuwe ontwikkelingen. Nou ja, dan ja. laat je inderdaad wel op een andere manier ook zien wat de ontwikkeling is. Dus dat, ja. Ja. Ik zie dat er weer vragen zijn. Even nou ja, dan. In ieder geval, gewoon in aansluiting op wat Raymond nu, nu zegt, uh, Laurens Brandes die zegt op de chat inderdaad: het lezen van grafieken kan PBL-missie nog verder stimuleren. Door deze te animeren op het web, stap voor stap door figuren leiden. Vooral belangrijk voor figuren die gangbaar zijn in een bepaalde discipline. We hebben soms last van het beeldjargon, zegt hij. Ja. Ik sluit aan op wat je net zei. Ja. Nou ja, goed, je geeft een extra dimensie eraan eigenlijk. Van in plaats van dat je het geheel in één keer laat zien, kan je hem langzaam laten opbouwen. En dan word je als het ware meegetrokken als kijker ook, en als lezer in het verhaal. En dat is heel erg interessant. Dat is extra Ik dimensie. denk dat dit een mooi moment is om de paneldiscussie te, te, te beëindigen. Uh, want dit geeft ook gelijk aan dat het hier niet stopt. Plaatjes zijn niet zomaar klaar, maar ook het denken en de ontwikkeling van het werk. Van uh, mensen die zich met visualisaties, impact en vooral ook sprekend overbrengen van kennis uh, bezighouden. Dank voor jullie bijdrage aan de discussie. En ik nodig Frederik uit om met ons vooruit te kijken. Dat een mooie discussie een mooie vragen. En uh, ja, waar ik het eigenlijk over wil gaan vertellen... is over waar de uitdagingen zijn voor de komende 25 jaar. En als je inderdaad ziet van 25 jaar geleden... dat lijkt niet zo erg lang, maar ja, toen hadden we nog maar uh, 633 gemeentes. Dat is nog best wel lang geleden. Uh, rapporten van het PBL die zagen dat jaar uh, als volgt uit... met nog een paar plaatjes als bijlagen achterin. En als we inderdaad die prachtige grafiek zien... Uh, die in het uh, boek staat uh, uh, hoe die ontwikkeling vanaf 1995 dan nu... Dat is, uh, het aantal visualisaties is explosief gegroeid. Dus als je dat zou doortrekken naar de komende 25 jaar, uh, nou ja, dit is Nederland nu, uh, dan zouden we in 2045 uitkomen op misschien wel het drievoudige aan, uh, aan visualisaties. En, uh, nou ja, het aantal gemeenten tegen die tijd is misschien uh, een stuk of 30. Maar goed, over 25 jaar, als we inderdaad, als, het PBL-team bestaat uit, nou ja, de drievoudige en de publicaties, zien er allemaal rijk geïllustreerd uit. Wat zijn dan de, de uitdagingen? Gaan we al onze data volledig immersief presenteren? Dus met een VR-bril en volledig ondergedompeld in, in een virtuele omgeving. Um, nou ja, dat, dat gebeurt af en toe al. Dat uh, Als je kijkt bijvoorbeeld naar het uh, weerstation in Amerika, de Weather Channel, als daar een, uh, een ramp op komst is, dan zit een weerman uh, in een uh, volledig virtuele omgeving uit te leggen hoe gevaarlijk het is als het water gaat stijgen. Het ziet er ontzettend indrukwekkend uit. Maar ja, is, is, is dat de toekomst? Is dat hoe wij uh, uh, verhalen gaan uh, verbeelden en uh, visualiseren? Um, nou, als je nu kijkt, dan... Uh, Praten we praten heel veel met de iconen, dat doen we waarschijnlijk ook allemaal mee in de, in, in de WhatsApp. Uh, er is een hele bibliotheek aan, uh, aan, aan pictogrammen die van alles kunnen uh, overbrengen, van uh, emoties tot... Uh en de Rijksoverheid die doet daar net zo hard aan mee, die heeft ook een enorme databank waaruit geplukt wordt. En ja, dat, soms kan ik ook niet aan uh, onttrekken dat, dat het, uh, je visualisatie soms een soort rebus wordt. Hè? Dat je een pictogrammetje en een praatje, een plaatje met een praatje. En dan, klinkt het heel, dan ziet het er eigenlijk heel erg simpel uit, maar is je boodschap dan nog steeds zo heel erg simpel? Want we hebben natuurlijk symbolen voor bijvoorbeeld man en vrouw, terwijl wij inmiddels allemaal weten dat er veel meer nuances zijn. Dus ik, ik hoop eigenlijk dat we de komende 25 jaar um, informatie niet gaan um, uh, verder uh, versimpelen maar toch proberen te verhelderen. Um, je, dit is bijvoorbeeld een, een, een, een prachtig voorbeeld van, van, van hoe een versimpeld plaatje ook verwarring kan zaaien. Dit is een uh, pad van een orkaan en heel veel Amerikanen die denken dan dat naarmate de dagen verstrijken dat die orgaan, orkaan steeds uh, krachtiger wordt. Terwijl het enige wat hiermee gestudeerd wordt is de onzekerheid die er is, namelijk dat uh, het pad van de orkaan kan een beetje naar het noorden, naar het zuiden. Het is eigenlijk een beetje onbekend. Dus, en, en, en ik denk dat, dat, dat als je het gaat over het weergeven van dat soort nuances, dat je dan ook best wel, la, laat maar al je modellen zien. Laat maar, sta maar open voor, voor, voor, voor de dilemmas die je staat. Dit zijn alle verschillende scenario's en dit zijn de gebieden die mogelijk getroffen kunnen zijn. Je zit dan veel dichter bij de data, maakt uh, minder aannames en je communiceert volgens mij veel krachtiger. Dus je hoeft niet altijd per se te proberen, uh, informatie te, uh, te versimpelen. Ik, ik uh, proberen de data zo mogelijk t, zo trouw te blijven. Voor Neil van Boven maken we ooit een animatie over hoe generaties op generaties uh, mensen verhuizen naar andere plekken in, uh, in Nederland. En op een gegeven moment uh, laten we dan ook zien hoe vanuit de arme regio's naar het zuiden werd uh, uh, getrokken. En nou, laten we dan even afkijken naar de animatie vanaf de verhuisbeweging vanuit het zuiden van Limburg. Uh, een bak met data die we nou gewoon puur eigenlijk hebben afgespeeld, zoals het uh, in de databank zit. En het geluid mag aan. Blijft in de stad. Ik weet niet of dat, Daarnaast uh, zijn het Westen en het buitenland populair. En anders ook gewoon de voice-over helemaal zelf. En dit we zijn verhuisbewegingen. Dat, uh, over de afgelopen heren, drie jaar. 90 gewoon binnen 90 verhuist binnen een straal van 10 kilometer. Van 10 dat is, uh, heel wat anders dan uh, in andere regio's. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar Almere. De mensen die in Almere komen wonen, komen van, uh, vanuit heel Nederland. Maar we hebben als ook dat als men verhuist uit Almere, dan spreidt men ook net zo makkelijk uh, over uh, het hele land uit. En het leuke is dat we heel erg lang nagedacht hebben: gedacht van, hoe gaan we dit gaan visualiseren? Maar uiteindelijk hebben we er heel erg trouw bij de uh, data gezeten. Ik geloof ook meer in vorm dan, uh, dan oplossing in kleur. Dit is een heel mooi voorbeeld wat uh, Filip ook in het boek heeft opgenomen. Uh, waarom het vervelend kan zijn als je niet de goede kleuren gebruikt. Want dit is bijvoorbeeld een test die ik zelf ook niet haal. Want ik ben uh, kleurenblind blijkbaar. Want ik zie hier altijd het getal 21 uit in plaats van 74. Maar goed, dan hebben we weer technische knusjes om dat op te lossen. Um, dus ik geloof meer in vorm. En een ander een prachtig voorbeeld wat in het boek uh, staat. Dat gaat over hoe erf wetenschappelijk is onderbouwd. Dat het beter kan zijn dat je oppervlaktes gaat opblazen om meer onderscheid te maken. Nou, ik denk dat we daar ook de komende 25 jaar niet aan moeten beginnen. We moeten gewoon zo getrouw mogelijk visualiseren. En ik denk ook dat het ook kan door minder uh, te aggregeren met, met, met data. Dit is een voorbeeld wat ik had voor de onderwijsinspectie. Die wilde heel graag laten zien hoe de opstroom en de afstroom van leerlingen zich hadden ontwikkeld. En die brachten elk jaar dit in een uh, taartgrafiek. Nou, was op zich niks mis, meer, maar zij wilden iets anders gaan doen. Ik zei, nou, ik... ik ik kan wel wat andere dingen bedenken, maar vraag me af of je daarmee je publiek beter bedient. Het ging dus over afstroom en opstroom van basisschoolleerlingen. Basisschool dus hoe ze vanaf de basisschool terechtkomen in de middelbare school beter of slechter dan het schooladvies. Nou, de meeste, 75 procent, deden precies volgens het uh, advies, maar ik vroeg me af. Hoe zit de nuance? Wie past nou precies onder opstroom of afstroom? Kunnen we niet van al die leerlingen die er zijn, gewoon de hele schoolcarrière laten zien? Dat we dan meer een soort fluïde beweging hebben door de tijd. Dus wat is het niveau van de CITO-toets? Wat is het niveau bij het schooladvies? waar komt zo'n leerling vervolgens het eerste jaar terecht en daarna in het derde jaar. Dus kunnen we daar, nou ja, zo'n databank die was er, heel veel data, ik begin het af te spelen en eigenlijk wordt het één groot spaghetti brei, wat eigenlijk niet zo erg het verhaal vooruitbracht. Maar het inspireerde vervolgens wel de uh, onderwijsinspectie op die manier kun je wel gaan vertellen wat de keuze van een school voor invloed heeft op de uiteindelijke uh, positie in het derde leerjaar. Dus als iemand bijvoorbeeld een bepaalde score heeft, uh, van VMBO-GT, dus dit is zo'n selectie, waar waaien ze dan vervolgens naar uit? Dus het was, uiteindelijk was het wel een middel om, een, uh, om de nuance in, in die verschillende schoolloopbanen in beeld te brengen. Want je bent natuurlijk ook wel benieuwd van scholieren er zijn die zo hoog uh, een CITO-score halen, vervolgens VMBO-GT-advies krijgen en misschien alsnog in een nog lager niveau terechtkomen. Ik denk ook, en dat is bijna de laatste ronde van mijn verhaal, is, is dat, dat je ook niet bang hoeft te zijn om uh, verschillende vormen te introduceren. je zei het al, het is ook een soort opvoeding naar ons Nederlanders toe. Je moet ook niet bang zijn om een ingewikkeld verhaal te vertellen. Als we het hebben over inkomensverschillen, dan wordt het ook vaak gereduceerd tot twee staafdiagrammen. Terwijl ik denk van, nou, laat maar die uh, 17 miljoen Nederlanders zien van hoeveel ze verdienen. En dan krijg je dit plaatje uit en dan zie je inderdaad dat, dat vanaf de 18e leerjaar gaan we allemaal veel meer verdienen. Sommige mensen die blijven hangen bij minimuminkomen of bijvoorbeeld bij, bij, bij een pensioen. En elke pixel staat voor een aantal personen. In dit geval is deze pixel hier, die staat voor, 45, voor 246, 226 vrouwen van 45 jaar die precies 45.000 euro verdienen. En de heatmap geeft aan van waar de meeste mensen uh, geld verdienen. Nou, dit zijn dus dat de, de, de, de bijstandsniveau. Deze streep hier, daar, uh, daar zijn heel veel van, want dat zijn natuurlijk uh, de babyboom-generatie. Vervolgens, dit is het cluster aan middenmotors, zo'n 1,6 miljoen Nederlanders verdient uh, dat bedrag. Vervolgens hebben we natuurlijk 57.000 juppen, de jong- en uh, uh, goed inkomen, boven gemiddeld. Dan hebben we de goedverdieners die uh, nou, een heel goed salaris hebben. En vervolgens als je dat afzet tegen mannen, dan zie je dat vooral in de hogere inkomens, dat daar de grote verschillen het grootst zijn. Nou, dit is een prachtige dataset van de belastingdiensten. Er zitten 11 miljoen Nederlanders in. En ik vond het gewoon heel erg uh, confronterend om te zien toch, hoe groot die inkomensverschillen zijn. Dus ik zou vooral pleiten... Voorkom, uh, versimpelen en, en, laat gewoon de data zien zoals het is. En dan vervolgens een laatste plaatje naar aanleiding van jullie het rapport van de PBL vorige week over, eh, uh, de effect van corona. Ik had het ongeluk dat ik een visualisatie maak voor het FD twee weken voor de eerste persconferentie van, van Rutte over de enorme, uh, file-drukte op, uh, op de Nederlandse snelwegen. Je ziet de pieken van uh, steeds uh, oktober, november. Dat zijn altijd de drukste periodes van het jaar. En de dip, dat zijn uh, altijd de zomerperiodes. En dit publiceerde ik net eigenlijk vlak uh, voor uh, de corona-uitbrak. En toen jullie rapport vorige week kwam toen dacht ik van ja, hoe zou die coronapiek zich toen uh, hebben ontwikkeld? Nou, ik heb even die data. Dat zijn uh, uh, iets van 1 miljoen files van de afgelopen zes jaar... En je ziet inderdaad een enorme keldering van, van na corona, wat op zich wel heel logisch is. Maar hoe lang eigenlijk het wel afgelopen anderhalf jaar, hoe lang het eigenlijk rustig is gebleven. Dat de file drukte heel erg beperkt is gebleven. En ik kom zelf uit Utrecht en men heeft steeds de discussie, moeten we wel of niet de A27 gaan verbreden bij Amelus Weert? Dus ik heb even gekeken van hoe verhoudt zich de drukte op de A27 zuidwaarts en noordwaarts. Nou ja, dat is eigenlijk minimaal. Dus ik zou zeggen op basis van deze data, laten we stoppen met de uitbreiding. Uh, nou ja, dit was eigenlijk uh, mijn uh, uh, verhaal, dus laten we, zorgen, nou, laten we niet bang zijn voor uh, complexiteit en uh, laten we de nuance omarmen. En op uh, mooie 25 jaar en uh, deze boek uh, maakt dit waar, dat weet ik zeker. Dank u wel voor uw aandacht. APPLAUS Dank u wel Frederik, je had het niet mooier kunnen afronden. Uh, je duikt in de data, dat is een deel van het werk, en je maakt het zichtbaar waarmee je het verhaal ook gaat spreken. Dank. Ik denk dat je daarmee ook laat zien dat er uh, nou, nou voorlopig meer dan genoeg te doen is voor uh, ons als PBL, voor uh, uh, ons als visualisatieteam en uh, voor iedereen die daar vanmiddag van meegenoten heeft. Ik wou iedereen bedanken. Allereerst natuurlijk uh, Babette en uh, Frederik voor jullie uh, bijdrage en uiteraard ook de collega's Raymond, Philippe voor jullie bijdrage. Iedereen die hier vanmiddag aanwezig was, zodat ik niet alleen maar in een camera hoefde te kijken, maar zeker ook iedereen die vanmiddag meegenoten heeft op enige afstand en via de chat ons gesprek verrijkt heeft. En last but not least, alle leden van het visualisatieteam, want waar waren we vanmiddag geweest zonder hen. Dank jullie wel en nog een goede dag.